Jojo yo, yo, mensen, ik had geen zin om te praten dus dit, ik hoop dat jullie nog iets te doen hebben, doe alvast een duimpje omhoog, laten we gaan voor de 12 like, vragen rondje, vraag 1, wat doen jullie nu 1? 2, 3 op 4, 5 op 6, vraag 2, wat denken jullie van een feest na de virus, 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6, vraag 3, lijkt het jullie handig om 11 mei weer naar school te moeten, 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6, vraag 4. Waar ga je het eerst heen als het virus voorbij is? 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6, vraag 5, stuur een vraag in, plz, 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6, vraag 6, een vraag van jullie, let op je chat, 1 op 2, 3, 4 op 5. 6, vraag 7, wie mist jij het meest, ik juf en oma en de klas, 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6, laatste vraag is 10 over 8 keer 5, plus 7, 8 is puntje, 1 op 2, 3 op 4, 5 op 6. 7 op 8, 10 over 9, 10 keer 5 plus 7, 8 is antwoord in de chat.info over Thomas slash Kelly. Met onze gaat het goed Kelly zegt, Thomas gaat de lien 4 keer in de week naar de zorgboerderij, Thomas zegt, niet zo klagen.